Welkom bij Nefkens. Met ons team van deskundige collega's staan we graag voor u klaar. Zowel in Groningen, Assen en Veendam. Zo zijn we altijd in de buurt. Of u nou op zoek bent naar een nieuwe auto, gebruikte auto of een bedrijfswagen, wij helpen u graag. Ook wat betreft elektrisch rijden of leasing. Bij Nefkens zijn we gespecialiseerd in onderhoud, reparaties en schadeherstel. Ook hebben wij een haal- en brengservice en passend vervangend vervoer. Zoals deze leenfiets. Zoals je hoort bent u bij Nefkens aan het juiste adres. Graag tot ziens bij Nefkens.